Zo, goedemorgen lieve YouTube kijkers van de Stofjes. We zijn weer zondagmorgen praat. Lekker weer. Uh, vooruitzichten voor vanmiddag zijn iets minder gunstig. Wat uh, regen verwacht. Maar goed, dat geeft niet. Nu is het in ieder geval lekker. Uh, vanmorgen had ik even een miskleuntje. Tuurlijk, dat was dit weekend klok verzetten, dus uh, met andere woorden, was ik vanmorgen een, een uur te vroeg uit bed, maar ja, dat geeft niet, kan ook een keer gebeuren natuurlijk hè. maar goed, uh, ja was wel even wennen, uh, op een of andere manier kun je dat dan toch even merken, ik zat er wel aan te denken om, uh, om, eh, ondanks dat ik dan zeg maar eh, eh, te vroeg was, nu te vroeg was, om toch eh, te gaan lopen. Want toen zag ik nog van, nou, het was best wel eh, donker. En, nou, doe dus dan toch maar niet. Dus toen ben ik eh, ja, dan gewoon even thuis gebleven. Een uurtje later dan eh, Zo gezegd een uurtje later, maar ik zal altijd tijd gaan, weer gaan lopen. Maar dat is lekker. Ik heb eh, weer vier rondjes gedaan. Eentje, het zal als dus vorige week iets sneller. Uh, ja, oké, het heeft wel uh, de indruk dat uh, met de, de, de, de kou die je nu hebt, dat dat ook inderdaad met je lichaam te maken heeft. Dat je dan toch wat uh, ja, iets, iets moeizamer gaat, denk ik. Dat is een aanname die ik die ga, ga, ga doen. Die ja, misschien op die manier kan, kan weerleggen. Anders kan ik even niet verzinnen zo. Ik heb daar nooit aan, aan, aan gewild omdat, omdat dat het zo zou kunnen zijn. Dat de, de, de koude tijd ermee te maken heeft dat je dan zeg maar, in tempo toch iets zou gaat lopen dan in de zomer. Uh, ja, dat dus. Nou, vanavond, vanmiddag weer naar voetballen, Juliana, Moersbosch. Zendert. Het is een rijden, dus we moeten vroeg uh, daarheen. <coughs> dus ik heb net uh, mijn uh, oefeningetjes uh, die ik altijd doe heb ik, uh, een klein beetje ingekort. <coughs> daar ik nu even naar uh, de winkel. Want een kleine boodschap is nog van mijn moeder. Maar wat dingetjes vergeten, die ga ik daar even, uh, even, ha even ha halen. En dan ga ik die dag even brengen of uh, douchen. En dan uh, daarna voordat ik naar uh, ja, dan ga, ga ik die eventjes langs brengen. Dus ik heb nog eventjes wat op uh, ja, wat te doen. Ik uh, kan ook kort houden, uh, rij langs de winkel op, gaan we niet meteen naar de winkel. Loven uh, de laging mee te doen. Die moet ook nog brood halen voor thuis. Um, dus ja, ik uh, deel wat in, uh, in, in korte, nou, een korte. Een, kort, um, een kort vlogje. Ja, kan een keer gebeuren. Soms heb ik lange vlogjes, dan heb ik korte vlogjes. Het zijn zo. Voor de rest, ja, wat er nog meer gaat. Vaccinatie, toegangsplicht, toegangsbewijzen. Ik heb het er allemaal niet meer zo op. Ik is echt een tweedeling in de maatschappij. Ik ben steeds niet gevaccineerd. En ik ga me niet voor ieder habbelkrat schaak me laten testen. Of dat ik wel of niet uh, uh, corona zou hebben, ja of nee. Dat weet ik. In de kantine wordt er nu uh, vaak uh, wat uh, toegekeken. Afgelopen donderdag weer hetzelfde verhaal. zijn ze in één keer weer te controleren op een donderdag bij het voetballen. Ja, en toen kom ik vertrekken. Oké, okay. jammer dan. Ik hou de weer in mijn zak hoor. Er komt daar een tijd waarop we wel weer iets mogen. En dan uh, kan ik uh, heel de hele avond gratis drinken. Ook goed. Maar het loopt uit handen. Het loopt uit de hand. Dit is niet goed voor uh, Nederland, waar we heen gaan. Kun je zeggen van uh, ja, het is uh, veiligheid, het is van alles, maar al die gevaccineerden die uiteindelijk ook nog steeds gewoon Covid kunnen hebben en nog steeds bijdragen, die hoeven we allemaal niet te doen, want ze hebben zo'n achterlijk QR-code. Om dan zogezegd te bewijzen dat ze het een keer gehad hebben, maar ze kunnen het nog steeds verspreiden. Mensen, waar gaan we heen? Dat is het. Dat is het. Oké, okay, mensen die ziek zijn en die, uh, of die iets hebben onder de leden en die daarmee zeggen van ik wil daardoor beschermd zijn door uh, de vaccinatie te halen. Uh, uh, Oké, okay, prima. Uh, dat is goed. Maar we drijven het nu op. We drijven het nu door. In mijn optiek. En dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat je dan bepaalde dingen zogezegd niet mag, is dus is een vorm van uitsluiting. Ja, daar kun je zo je bedenkingen bij hebben. Ik ga me niet verplicht voelen om, om dat, dat vaccin te nemen. Echt niet. Echt niet. En als het zover komt dat er, dat er, dat er dagelijks bij het werk nog dingen gedaan worden, jammer dan. Ik ga het niet doen omdat de maatschappij dat per se wil. Ik ben, uh, ik ben gezond, uh, er is nog steeds verkouden, want uh, het is wel weer raar, uh, vorig jaar hetzelfde. Uh, je komt in, uh, in de verkoud periode aan, in de gripperiode kom je aan en in één keer stijgen al die cijfers weer. Mensen zijn verkouden en, uh, ja. en dan wordt er in één keer een, een, een, een, een covid geregistreerd. Nou, volgens mij, uh, ik weet het niet. Zo blijven we ieder jaar bezig. Ieder jaar krijgen we dit gezeur en geneuzel. Dat houdt niet op. Zolang mensen niet, uh, niet gewoon zeggen van, uh, je fok het, uh, uh, ik voel dat ik verkouden ben. Ik heb wat uh, snotterhamneus, bij wijze van spreken. Maar waarom zou ik dan meteen gaan testen? Ik weet het niet. Als je je ziek voelt, echt ziek voelt, dan kun je gaan testen. En dan nog, er is nog steeds griep. Vorig jaar was er geen griep rond deze tijd. Nou is er toch wel een griep, er is toch wel griep. Hoe kan dat dan? Hoe dan? Zeg het maar. Maar goed, dit was dan even kort een uh, ja, praatje. Een ditje en datje. Ik ga in ieder geval afsluiten. Uh, tot de volgende zondagvlog. Oké, okay, misschien dat sommige mensen dit niet, uh, niet interessant hebben gevonden. Deze vlog. Omdat hier wat, uh, ja, wat beladen is. Oeh, mooi voor. Maar, uh, ja het zei zo. Jammer dan. Ik uh, ga in ieder geval afsluiten. Ik zie uh, degene die, uh, die het uh, lezen of uh, uh, bekijken. Voor de volgende keer weer. Dus ik zeg in ieder geval een fijne avond nog, fijne dag nog. En ik zeg tjoe.